Ik had een pijltje. Een pijltje stond op je hoofd, Jort. Maar dat pijltje is nu weg. Ik kan ook het pijltje kan ik ook in je neus doen. Zie je dat of niet? Nee, oh jij ziet dat natuurlijk niet. Ik doe nu een pijltje in je neus. Voel je dat? Nee. Nee? Oh, ik doe nu... Uh, uh, Bent, ik doe nu een pijltje in jouw neus. Doe even met je hand voor je neus, want dan kan je het pijltje wegdoen. Ja, dat is beter. Doe even met je hand voor je neus het pijltje weg. Ja, Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Hallo ja. meiden. Hallo. Waar zijn we terechtgekomen? In Milaan. In Milaan, in Italië. Ik ben Floortje en ik woon in Viehoven in Oostenrijk. We wonen in de in de In Amerika, in Patessa. Wij wonen in Salvador in El Parmacito. I live in Sri Lanka. Is dit Curaçao? Ja. Hey, Curaçao! We zitten opgesloten in ons huis. Oh ja. Maar het gaat best wel goed. <laughs> maar het gaat best wel goed. Oh, gelukkig. Daar ben ik. En volgens mij zitten jullie op een schommelstoel, toch? Ja, uh, ja we zitten op de hangmat. In het begin konden we nog wel naar buiten gaan en misschien onze vrienden niet echt zien, maar wel van een afstand misschien gewoon tegenkomen oh, ja. en wel, ja, inderdaad. Maar nu mag je niet eens meer naar buiten, behalve om honden uit te laten en boodschappen doen. Voor de rest krijg je een boete als je naar buiten gaat. Wauw. Ja. En ze controleren echt. Je hebt zo'n nummerplaat en dan hangt er vanaf welke letter welke je hebt. Dan heb je twee dagen in de week dat je mag rijden. Alle restaurants zijn dicht. Alleen maar de supermarkt, de bautica en de toko zijn open. Salba Ginterklem, dat is dicht bij ons en dat is in quarantaine. Maar wij kunnen gelukkig nog wel gewoon overal, overal heen rijden en zo. Oké. Okay. Maar we zitten ook gewoon veel thuis. Je mag niet uit de schuus gaan alleen voor uh, eten te kopen. Je mag alleen maar op een kilometer weg zijn. Ja, precies. En uh, maar een uur weg zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld maar een uur om te en je mag alleen maar de vijf in het winkel hier zijn uh, alle winkels behalve zeg maar apotheken en uh, supermarkten zijn allemaal dicht yeah. en verder mogen mensen wel naar buiten dus heel veel mensen aan het hardlopen en honden aan het uitlaten fietsen om nog wel actief te blijven de hele place is on lockdown so you can't the, yeah you can't leave your house it's not too bad for me because I live in like a compound where we can go outside still is okay. de Mag je wel buiten spelen en, en bij vrienden zijn of ook niet? Nee, dat mag je helemaal niet. Als, als um, dat wel gebeurt, dus bijvoorbeeld je bent op straat en het mag niet, dan, dan moet je boete betalen per persoon. En dat is 750 gulden per persoon. Er is voortdurend overal politie, ambulances, brandweer en ja. En zelfs ja. het leger heb ik gehoord, toch? Ja, ook het ja. leger. En die, die stoppen je gewoon en dan vragen ze van waarom ben je op straat? En dan moet je een reden geven en als je dan uh, niet binnen de 200 meter uh, van, thuis, ja, van je huis bent, dan uh, moet je of een certificaat hebben dat um, je een reden geeft dat je daar bent. Um, en dat kan voor werk zijn of voor medische reden. redenen. Um, maar anders geven geeft je gewoon een boete. Je kan niet buiten om te spelen. Je kan wel naar buiten in de auto om boodschappen te doen. Je mag boodschappen doen en met een buurvrouw of een buurmeisje of zo mag je wel spelen. Ik zie wel als ik bijvoorbeeld buiten ben of zo, dat mensen die dan met je raar aankijken als je langs ja. moet. En ook als ik gewoon buiten. Um, en de aan het basketbal speel, dan zie je mensen langslopen met maskers op. Iedereen is gestapt met te werken. Iedereen die zit thuis met mondkapjes en zo en handschoenen en een handzaam het thuis en een zeep. De eerste dag, ik wist nog de eerste dag dat we, dat we hadden gezegd dat er corona was, is iedereen naar de supermarkt gegaan en was het gewoon zo erg druk daar. En deze dagen, als je naar de super ga, um, supermarkt gaat, dan moet je urenlang wachten dat je naar binnen kan gaan. Spreken jullie ook niet met vriendjes af en zo? Wel, wel. Ik doe dat natuurlijk met de telefoon en uh, alles. Maar we kunnen niet uh, in uh, elkaar huizen gaan bijvoorbeeld. We hebben allebei een vriendje, die hier in Milaan wonen. Ja. En beginnen we ook al minstens drie weken niet of zo. Ja. Hm. En hoe gaat dat dan? Ja, dat is ook heel moeilijk. Want... En na een tijdje heb je ook ne nergens meer om over te praten. Ja, het, is, het is eigenlijk heel raar, want je hebt eigenlijk zin om de hele tijd te kletsen en zo, maar je weet ook niet, na een tijdje ook niet meer over wat. Want er gebeurt de hele tijd niks, behalve hetzelfde dan gisteren. Ja. En in het begin was het ook wel leuk, maar na een tijdje denk je ook, ja, ik, hier heb ik geen zin meer in. Ik wil jullie gewoon zien. Ja. In het echt. Soms voel ik me best wel verdrietig, want ik mis school ook best wel. En uh, nu moet ik uh, echt video bellen met mijn vrienden. Dus ik kan ze niet in het echt zien, in het personaal. Kan je dan niet een uitzondering of zo, dat je vriendje dan wel mag? Nee, dat, dat mag echt niet. Ja, je kan het doen, maar als je dan gezien wordt, dan krijg je een hele grote boete. Wat doe jij nu een beetje de hele dag dan? Um, Helpen, hij is met mijn broertje Bart spelen. spelen. Um, op social media met mijn vrienden en zo praten nu is onze school bezig met uh, dat ze gaat lukken om Skype te gaan doen ja yeah, homeschooling is goed like I get a, like Facetime with my friends and stuff and we still have the same classes um, I get to play more video games now because I'm at home the whole day okay yeah I get to spend more time with my family ja, it's good. It's all, going okay. 10 men, men, Americans have a lot of debt, and the most Americans, die, die, save actually not a geld of money. If they get money, they give it immediately to bills and so on. So the, most Americans, they are in a lot of debt. is heel very strange to realize that this situation there is, and that it's that is so for us all. Dit is heel raar. Denk jij ook niet soms van Jeumig? Het lijkt wel of dat we in een slechte film zitten of zo? Of dat ik het gedroomd heb? Of uh, hoe, de, hoe denk jij erover? Het lijkt me een beetje op een zombie apocalypse. Op een zombie apocalypse? Ja. Dat klinkt wel heel heftig. Ik vind het wel een beetje spannend. Ik heb allemaal filmpjes niet van mensen die het hebben. En dat ze stellen dat het echt heel erg is en dat. Dat je het echt niet wilt hebben en dat, daar word je wel een beetje bang van. Het is gewoon een beetje eng om mensen zo ziek te zien. En, en dan zie je zo die video's dat mensen zo in een kamer gelokt zijn... ...dat je zo dokters zo naar ze ziet kijken en zo. En ja, het is gewoon... Het is niet leuk. Ik zou gewoon. Het is niet leuk om corona te hebben. Mensen die maken er grapjes over en zo, maar het is niet leuk. Maken jullie je zorgen over al het corona gedoe? Uh, nee, helemaal niet, omdat... Uh ik uh, niet te veel aan en uh, ja ik heb ik ben nog niet zo uh, besmettelijk dus uh, maar omdat ik dan niet uh, dood van gaan ik vind het wel erg alleen ik ben niet bang om ziek te worden I'm just trying to do my best don't trying to not I'm just washing my hands keeping myself healthy and yeah just hope it doesn't happen a lot yeah kijken kinderen anders hiernaar dan volwassenen ja, want... Uh... Oh, oh, oh, ik zag een nies. Ik zag een nies. Uit de buurt blijven, uit de buurt, jongens. Uit de buurt. Mondkapjes op, Je deed wel netjes in je arm, volgens mij. Dat kijken we nog even terug. We kijken nog even terug. We springen even terug. Kijken, deed hij in zijn arm? Ja, hij deed in zijn arm. Je deed keurig in je arm. Ja, heel goed. Heel goed, heel goed. Ik denk dat de kinderen er wel anders Naar kijken. Want grote mensen hebben er meer problemen mee en zo. Hoe bedoel je? Nou ja, financieel. Ik denk eigenlijk dat grote mensen meer um, uh, aan hun werk denken en aan de economische. hoe um, zeg je dat? Er zijn, zeg maar consequenties. Ja. Um... Terwijl wij misschien meer denken aan onze vrienden. Ja. En dan gewoon naar buiten gaan en sociaal leven. Wat ik wel merk dat mijn moeder, zeg maar, die. Die, uh, die slaat ook heel veel in op eten, net zoals iedereen eigenlijk. En ik merk wel dus dat de volwassenen zeg maar, het heel erg extreem met alles doen. Wat vinden jullie ervan dat de regels zo streng zijn? Nou, op zich vind ik het wel leuk, zo gaan we niet naar school. We hebben meer schermtijd. We kunnen meer uh, spelen, we kunnen ook meer uitslapen natuurlijk, dat is <laughs> lekker. We maken hutjes, een hut waar je vuur kan hebben en soms hebben we jobjes. In de weekend voor. Een, een kleintje geld te winnen. Ik vind het wel een soort van leuk, want je zit hier opgesloten. En dan ga je zich zeg maar denken: wat kan ik hier doen? Zo, so, ik heb zeg maar al een klein hutje gemaakt. Dit is, we, is onze hut eigenlijk. Wij hebben echt een klein hut, want we hebben niet zo heel veel ruimte. Maar jullie nee. hebben een palmbomenhut. Ja! Yeah. Dat wil en ik ook. ook ik fijn. wil ook een palmbomenhut. Palmbo Jongens, een palmbomenhut met een glijbaan. Dit geloof je toch niet? We moeten er gewoon het beste van maken. Dat, dat bes beseffen we ook elke dag meer. Zeg maar. We moeten er gewoon alle uren het beste doorbrengen eigenlijk. En gewoon wachten dat het overgaat. Hebben jullie nog tips voor Nederlandse kinderen? We proberen om niet depressief te worden. Ja, en ook proberen om niet te veel... Uh, Luid te zijn, maar proberen om creatieve dingen te doen. Zodat... Ook al is dat heel moeilijk in deze situatie, maar als je ermee begint, voel je je daarna wel veel beter en actiever. En dat je wel iets hebt gedaan. Stay safe. Blijf gewoon binnen. Was je handen voordat je gaat eten. Wanneer je van buiten kan was je handen. Um, raak je gezicht niet veel aan. Niet bij in de gaan ga, ga niet bij je vrienden zo spelen, terwijl je weet dat het niet mag. Voor als ze zich vervelen, moet je op Pinterest kijken, want er zijn hele leuke ideeën. Nee. Doei bij je, doei Femke, doei Nienke. Goed Goedendag thuis. Doei. Doei. Doei. doei, doei, doei. bye. Bye. Doei. Doei, doei, doei, doe, de volgende keer.